Welkom bij een nieuwe top 10 van de familie Romein. Ik ben Michel Romein van de familie Romein en dit is onze familievlog. Papa, Mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Romijn. Oh. Nou ja, we gaan gelijk van start met de top 10. Top 10 pretparken die je met jonge kids kan bezoeken. Op nummer 10 heb ik gezet Walibi Flevo. Niet omdat per definitie Walibi Flevo zo slecht is, maar omdat Walibi Flevo vooral werkt met heel veel thrill rides. Je hebt die hangende achtbaan, je hebt, je hebt die bootjes die varen en die is met jonge kids, zijn dat attracties die je gewoon liever niet doet. Nou, wat wel leuk in Walibi Flevo voor de jonge kids is, is het reuzenrad. En natuurlijk de kleinere attracties. Op nummer 9 staat Helendorn. Helendorn is een ontzettend leuk park. En is begonnen als een theehuis, eigenlijk net zoals de Efteling. In 1947 is daar een bij bijgekomen. En eigenlijk is Hellendoorn een mix tussen Drievliet en de Efteling. De attracties die daar een beetje zijn voor kinderen is een monorail. Een autobaan met oldtimer auto's waar je zelf dus kan sturen net zoals de Efteling. Er is een schommelboot die de kinderen vaak vanaf 6 jaar wel leuk gaan vinden. En er is een leuke wildwaterbaan die wel wat minder voor kleine kinderen is. Maar voor de kinderen van 6 jaar ook wel weer leuk. Op nummer 8 heb ik staan Toverland. Toverland komt uit 2001. Heeft eigenlijk hele leuke kleine achtbanen. En is eigenlijk niet per definitie gericht op, uh, op jonge kinderen. Uh, er is een houten achtbaan, een wildwaterbaan. Maar in de indoorhal kan je weer wat meer uh, dingen vinden. Zoals een uh, playworld voor de kinderen. Er is een glijbaan. Er is een zweefmoletje. Dus, dus er is genoeg voor kleine kinderen te doen. Maar ook voor de wat oudere kinderen. Dus heb je een gezin met kinderen die wat jonger zijn. Maar ook ouder zijn. Dan is Toverland ontzettend leuk om te bezoeken. Dan hebben we op nummer 7 staan, Duinruil. Nou, ik ben daar ontiegelijk veel geweest in mijn kindertijd. Ik kom zelf uh, officieel uit Scheveningen en daar heb ik toch uh, een abonnement gehad op Duinruil. Ik ben daar elke week heen geweest en het was gewoon ontzettend fantastisch om te bezoeken. Er zijn verschillende attracties voor hele kleine kinderen en er is net zoals de Efteling is er ook een soort sprookjesbos. En daar kunnen ze dan wat kleine sprookjes horen en... En vertellingen. Er is een quakers show Er is eigenlijk van genoeg te doen voor kleine kinderen in Duurel. Dan hebben we nog op nummer 6 staan: Drievliet. Drievliet, dat is een park. Die is echt eigenlijk op jonge kinderen gericht. Er zijn ook wel wat meer trail rides bijgekomen in de laatste jaren na de uitbreiding. Maar in het begin waren ze echt op kinderen gericht. Wat, wat je daar kan vinden aan attracties: een rondrit in een, in een tractor. Er is een glijbaan. En er is eigenlijk genoeg te doen voor kinderen in Drievliet. Dan hebben we op nummer 5 Slagharen. Slagharen is een leuk park omdat het uh, gewoon een, eigenlijk een kermis, ja, kerkhof is zoals Ruma Koet van uh, Extreme Ride zou zeggen. Er is een speeltuin, er is een skilift uh, en vooral het thema Wild West maakt het uh, speciaal. En ze hebben de laatste jaren heel veel gedaan aan thematisering in Slagharen. Er is ook een vakantiepark aan Slagharen. Vroeger kon je daar uh, samen met het huisje een pony krijgen die met een wagentje jou vooruit trok. Op nummer 4 heb ik staan Fantasialand. Ben ik wel eens geweest als kind, maar ik kan me er weinig van herinneren. Wat ik van Fantasialand weet is dat het heel mooi aangekleed is. En dat het eigenlijk lijkt op of in het rijtje thuis hoort van Disney, de Efteling, Europark. Uh, en daarna komt dan ja, het mooie Fantasialand. Er zijn attracties voor jong en oud. Zo kan je een bootvaart doen, er is een spookhuis, er is een dark ride met een schietspel. En er zijn verschillende kleine attracties voor de jonge van Aten. Nou, waar ik ook wel, wat ik ook wel heel leuk vind, Plopsa Indoor Koevoorde. Plopsa Indoor Koevoorde is een park wat eigenlijk allemaal binnen is, behalve de buitentuin. Binnen kan je in een achtbaan. Er zijn fietsen die omhoog en omlaag gaan. Er is ook een hele grote glijbaan. Buiten kan je ook nog heel veel leuke dingen doen. Buiten kan je bijvoorbeeld in autootje rijden als een klein kind. Uh, <laughs> ja, wij niet als volwassenen. Maar, maar de kinderen kunnen dus in auto's rijden buiten van een brandweer en een politie. Uh, ze kunnen een brandje blussen in een attractie. En uh, ze kunnen eigenlijk nog veel meer doen. Er is een kinderboerderij eigenlijk te veel om op te noemen. En dat is Plopsaland, indoor koevoorden. 2. Natuurlijk Euro Disney. Waarom staat Euro Disney op 2 en niet op 1? Nou dat is omdat één natuurlijk mijn favoriete park staat, want dat is mijn favoriete park. Maar Euro Disney is één van de mooiste parken die ik ken. Ik ben er een aantal keer geweest in mijn leven. Uh, ik vind het een beetje prijzig, dat wel, maar wat je ervoor terugkrijgt is natuurlijk fantastisch. En het is voor jong en oud ingericht. En op nummer één, ja ja, de Efteling. De Efteling is mijn favoriete park en ik heb eigenlijk wel een beetje een verslaving eraan. Het is leuk voor jong omdat er een heel groot sprookjesbos is. Er zijn heel veel attracties voor jonge kinderen. Maar ja, de Efteling gaat nooit vervelen. En er zijn zelfs bij ons in de familie Romein gedachten om gewoon lekker een abonnement erop te gaan nemen. En elke keer erheen te rijden met een abonnement. Dit was weer de top 10 van de familie Romein. Met dit keer de pretparken bezoeken met jonge kids. Ik ben Michel Romain van de familie Romain vlog. Hoe vaak kan je eigenlijk familie zeggen in één zin? Dat vraag ik me af. Wil je meer weten? Blijf dan vooral kijken naar onze video's. Druk hieronder op abonneren. Druk op het belletje. En deel natuurlijk deze video als je hem ontzettend leuk vond.